Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 20 juli. Laat mensen weten dat ze oneindig kostbaar zijn. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 27, vers 10. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten... Toch neemt de Heer mij aan. Ik heb ontdekt dat de meeste mensen die we in ons dagelijks leven ontmoeten... er geen idee van hebben hoe oneindig kostbaar zij zijn als kinderen van God. Ik denk dat de duivel heel hard werkt om mensen ondergewaardeerd en waardeloos te laten voelen... Maar we kunnen de gevolgen van zijn leugens en beschuldigingen ontkrachten door mensen op te bouwen, te bemoedigen en te complimenteren. Dit kunnen we doen door iemand een oprecht compliment te geven. Dit is een van de meest waardevolle geschenken in deze wereld. Het geven van een oprecht compliment mag dan wel iets kleins lijken, maar het geeft een geweldige kracht aan mensen die zich onzeker voelen of denken dat ze er niet toe doen. Ik geloof in het hebben van doelen en één daarvan was om met God te werken op het gebied van goede gewoontes te ontwikkelen om anderen te bemoedigen. Mijn uitdaging was om dagelijks tenminste drie mensen een compliment te geven. Ik raad je aan om iets vergelijkbaars te doen, want dat helpt je om een actieve bemoediger te worden. De Bijbel zegt dat God degene die zich verlaten voelt aanneemt als zijn kinderen. Laten we die mensen vinden en ernaar streven om hen op te bouwen door hen zich kostbaar te laten voelen. Laten we ervoor zorgen dat zij weten dat God hen lief heeft. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heilige Geest, toon mij de mensen die niet weten dat God hen lief heeft als zijn eigen kinderen. Breng mij op hun pad, zodat ik hen kan bemoedigen en hen kostbaar kan laten voelen. Amen.